Wijsheid is schaars. Zo so schaars als die spreekwoordelijke hondertanden. Dit is Prediker 7, wat sê de kans om wijsheid te lopen is in uit de duizend. En ik heb al die grapje gemaakt: technisch praat hij, onder de duizend mans kon hij niet in wijze krijgen, maar hij kon niet zo so een vrouw krijgen. En die reden is natuurlijk voor je aan het die goede vrouw van Spreek, die 31 was in haar huis. So al wie die prediker op straat kon krijgen, was een duizend man. En hij kon niet onder de duizend man meer als een wijze nie. Wijze vrouwen weten om dwaase mans te vermijden. Maar dat is een andere story. Maar die koorten niet lang. Is. Wijsheid is kaars. Ons het vir elkaar gezegd: wijsheid is theologie. Dus niet net een verzameling mooi klinkende woorden. Spreken verzamel niet net mooi levenswijsheden. Wijsheid is diep in God geanker. Wijsheid is een personificatie van God. Als je die vorige keer gezien hebt, zo so vertel um, het lompje gedeelte, ons vanaf uh, Spreken hoofdstuk 1 tot en met Spreken 9, wijsheid wordt. God gepersonificeerd. Wijsheid, met andere woorden, is in die hart van God. Wijsheid is een karaktereigenschap van God. En nou wordt vooral in spreken 8 en 9 gepersonificeerd als een vrouw, vrouwwijsheid. Wat namens God, als mensen uit om wijsheid te komen, ontdek. En hier die wijsheid vind jij. Die dit levenslang na te jagen. Uh, spreken 1, 7, spreken 10, 9 in het lomp ander teksten. Leer ons: wijsheid begin met die dien van de Heer. Maar wijsheid en geloof is niet synoniem. Wijsheid is sy het vertrekpunt is geloof. Maar wijsheid is meer as geloof. Want geloof maakt mensen niet per se wijs. Nie. O, de slechte is. Daar is een tweede bekering nodig. In ons allemaalse levens. Ik wil in een zekere zin zeggen: Geloof is God, wat mij komt zoeken, mij opspoor en mij vindt. En wijsheid is mijn tweede keer, mijn tweede bekering om die rest van mijn leven God te zoeken om na te jagen en na om te smachten. Dis al vir het is al voor het lompjaren dat ik zelf bybelskole hou, oor prediker en spreek in wijsheid. En mijn en kostbare vrouw Marieke vraagt mij, hoe kom je een oor spreken? En ik zeg haar, zodat so Stefan kan woorden krijgen, verstaan en kan leren om wijsheid na te jagen. Zo so ek ik moet beleid. Ik zoek naar wijsheid. Ik zoek ook naar woorden om wijsheid te beschrijven. En misschien is het voor mij die beste om te zeggen, wijsheid is mijn reactie op Godse genade. Om die karakterenenschap van God waar die schaarste op aarde is, namelijk wijsheid, met alles in mij na te jagen. Wijsheid is om die hart van God raak te lopen. Wijsheid is om naar God te smag. En daarom is wijsheid alledaags, Bedoelende, nee, dit is niet, weerals niet, maar wijsheid is alledaags te zoeken. Dit is op die straten, dit is op die marktpleinen, dit is een eisen, dat vrouw wijsheid, haar wijsheid uitstal. Die, die story van wijsheid begint in Inkwenningshoofdstuk 3. Uh, die narratief wat ons inleidt, door die groot bijbelse verhaal van wijsheid, en tot, tot al die wijsheidsgeschriften wat meer is als spreken en Rit krij wijsheid, en die Psalms krijg jy wijsheid, Job het wijsheid, klaagliedere maar, maar die narratief die vooral wat ons aan wijsheid blootstel, is daar die droom van koning Salomo en uh, in, die, in 1 Konings 3 hoor ek dat dat een um, gibion was, om daar te offer, en daar het die Heere toe op een nacht aan Salomo verskyn en in een droom vorm gesê, wat wil je hee, moet ek veel geven? Ja, ja, stop voor vir een oomblik hier. Dit is die kans van een leeftijd. Wanneer die levende God bij jou verschijnt en sê, kies een wens. Wat wil je hee, moet ek veel doen. God geeft na mij weet net een keer in die Bijbel vir iemand zo'n kans. Niet drie wense nie, een kies je wens, en dat zal vir jou gebeuren. En zal het nie niet oor gedink nie, het is niet alsof hij gesê geen zo'n my so dag kans niet. Uit die jip en in sy droom het hy en geantwoord, dat hij eindelijk op zoek is, na een oor waarom zijn volk te regeer. Hy het vir die sê, ek het koning geword in my pa Davidse plek, en hij kort eindelijk een onstal. Wijsheid, zodat so ik inzicht kan hebben om te regeren. En nou zegt God vir Salomo, omdat jij dit verzoek hebt in Konings 3.11, en niet voor een lang leven of rijkdom of je doet van jouw vijanden gevraagd, die maar en in wat recht is, zal ik in jou verzoek voldoen. Ik zal aan jou wijsheid en inzicht Jezus niemand voor jou of na jou niet. En ook al die andere dingen wat je niet eerst gevraagd hebt. So wat zal jij doen als je nou een wens kan krijgen? Ik heb zo so wiki gegoogeld en ik zie in sommige zo so interessantheid. interessantheid. ou sê, as als hij wens kan krijgen, dan zal het weer dat als hij wensen waar wordt. Nogal een truc. Maar wat zal jij wensen als je een wens kan krijgen? Dat, dat corona weggaan? dat je vijanden verdwijnt, dat corruptie tot het einde komt. Ik kan denk dat een paar wensen wat ons kan wens. Happily ever after. Dat al mijn vijanden verdwijnen. Ik meen, hoe lekker kan dit zijn als je wist alles niet die helemaal op aarde is? Salomo kies wijsheid. God zee, goede keuze. Goeie keuze. Goeie wijsheid. Een leven van wijsheid. Je gaat het krijgen bij de Heer. Hoe die hele wereld zoekt naar wijsheid. Ik zit hier juist, en ik heb het nu die dag bij een ritmeproject. Dit is wat gedaan hier onder. Hier in mijn kleine studeerkamer tussen mijn raken, zit ik juist hier langs een um, Griekse wijsgeer, Misschien moet ik hem gewoon weer afval. Plato, wat hier hang. Ik heb net een keer de arm laten Jouw vader van die Griekse filosofie. En daar staat ook zo'n so Grieks. Plato. Uh, en jij bij zijn filosofische school aangesluit. En uh, dan heb je wijsheid raak geloop, Maar je hebt nou gezien, jij moest nou een kant gaan zetten. En je moest nou eindelijk um, daar onder een, onder een boom gaan sit of in een filosofische school skies ek net my oog plaat Plato mooi neers daar sy, om wijsheid te krijgen, maar Godse wijsheid, is in die alledaagse wereld en vir die alledaagse wereld bedoel en Salomo het recht kies. maar nou is die vraag hoe krijg jij een ek wijsheid? wel, ek, ons sê vir mekaar weesheid is niet beperkt door die sprekenboek nie, maar ons gaan nou in weer kijken. Maar Jacobus werkt ook met wijsheid. En hoor wat sê Jacobus. As een van jullie wijsheid Met moet aanhoore, Jacobus 1 vers 5. Als een van jullie te min wijsheid het, 999 van ons, prediker 7, van ons mensen in elk geval, het te min wijsheid. Je kans om wijsheid te he, hee, 1 uit de 1000. Jo, dit is min zo so, als een van jelle, een van jelle wijsheid kortkom. komt, nou wel van die duizend kort 999 wijsheid. En hoe gaan ons dit krijgen? Als je van julle achterkom jele te min wijsheid, wat zei Jacobus? Moet hij dit van God weten. En hij zal dit aan hem geven. Hij zal dit aan hem geven. Want God geeft allemaal zonder voorbeeld en zonder verwijt. Maar een mens moet gelovig bid en nie twyfel nie. Want hij wat twyfel, soos een brander op die see. Zo so hoe krijg je wijsheid? Je vraagt het vir God. Wat doet God? Hy gee dit. Hy gee homself. Soos wat hy homself in liefde geeft in Christus, zo so gee God homself. Door wijsheid. Want wijsheid is om in die hart van God te wees. Wij zijn het bid jy van God af, maar spreken, leer ons verder en dan nou wil ek jou weer uitnooi na spreke toe. En um, met name na spreke hoofstuk 2 en 3. Ons het vir mekaar gesê na die dag, dat, en jy is ook gesê het op die notas wat beschikbaar is, ook op ons e-kerkweblad, uh, bij ons Spreken bybelschool, dat spreken 1 tot 10, uh, of spreek 1 tot 9, aantal gesprekken. is. Een tiental gesprekken hier de eerste negen wat elke keer begint met die woorden mij zien. Dit is een paal wat bezig is bij wijze van spreken om een jong mens te onderrig in wijsheid. En die vraag: hoe krijg je wijsheid? En die antwoord is eenvoudig. Jij voor daarvoor Jacobus, maar spreken twee en drie wat minder van gebed Gebruik maak als die rest van die Bijbel. Zij, jij, oefen jou. En wij 1, kom eens gaan kijken, uh, spreken hoofdstuk 2. jy krijgt jou een goede leermeester. my zin, neem aan wat ik voor jou zeg. Dat is nu, spreken 2, vers 1. je 3, vers 1. my zin, wat ik aan jou leer, moet je niet vergeten. Nie. Hou vast aan wat ik jou voorschrijf. Zo so, Salomo was zo so gelukkig uit de kiezen gehad, maar die is en eigenlijk niet ook daar diezelfde kiezen. Om wijsheid baas te raken. Zo als je één is uit de duizend, wat het dit? God dank groei daarin. Als je deel van ons 999 is, zoek daarna. naar. Ik kom tot geloof van een God mij zoekt en vindt. Ek kom tot wijsheid wanneer ik die reis van mijn leven God zoek en vind. Wijsheid is een levenslange gebed. Een levenslange zoektocht. Een levenslange opstel van mijn ooren om God te hoor. Wat is wijsheid? O, dit begin met dienst aan de Heer. Wat is wijsheid? O, dit is om God te vrees. Maar Jacobus geeft mij in die Nieuwe Testament, terwijl ik bij Jacobus is, ook een prachtige rigsnoer voor hoe lijkt, wat hij noemt wijsheid, wat van boer afkomt. Want die is die dan. En ons is nu terug bij spreken 2 en 3, maar ons zijn ook van elkaar zoals wijsheid wordt wijsheid weer trek. Spreker 3, vertel daar vanaf vers 13, is daar een wijze en een verstandige mens onder jullie. Dan moet hij dit doen door zijn goede gedrag. En door daden wat van nederigheid en wijsheid getuig. Jacobus begint weer bij die een. Want o is dat een mens wat wijsheid nodig heeft. Hij zei, is dat een verstandig onder jullie. Weet je hoe je weet wie dit is? Zijn leven zal het wijs. Zijn daden zal het wijs. Nou, letterlijk, die Grieks wat hier gebruikt wordt, kan meestal voor is staan. Een ou wat geestelijke ika het? Een staan een mens in julle midden wat een diep, smacht en zoeken naar die Heere het? Hoe zal je weten wie dit is? Hmm. Alle leraar zal het wijs. Nederigheid en zachtheid. En dan verduidelik Jacobus, en als je nou, ons sal in de toekomst daarna kijk bij die sprekenboek, dat er twee types wijsheid is. Spreken ken die verskil tussen wijze en dwazen. Jacobus ken die verskil tussen wijses en wijses en aanhalingstekens. Of, zoals wat hy dit noemt, hemelse wijsheid en aardse wijsheid. Jacobus vat zo'n so beetje aan een route. Hij zegt, kijk. Mensen hoeven nu niet meer naar allemaal te verwijzen als nie. Hij zei: Maar, maar je moet eindelijk maar zeggen dat als aardse wijsheid. Maar, maar gedurig waar. Dit lukt niet goed. Nie. Kom maar, lees voor jou. Vers 14, Jacobus 3. Terwijl daar beter en na over een zelfzucht in je harten is. moet jullie niet aan je spochten dat je wijsheid hebt? En dan praat jullie niet die waarheid niet. Die soort wijsheid komt niet van boe nie. Dit is aardse, zinnelijk demonies, Want waar daarna even een zelfzucht is, is daar wanorde en allerlei gemeene daden. Zo so Jacobus kennen aardse demonische wijsheid. En dat heeft twee kenmerken: namelijk zelfzig en zelfgelden. En dan wordt het geen Ik niemand niks. Zo is in Genesis 4. Um, Als mijn broer iets het, wat ik wil, hee, namelijk Godse aangezicht, dan gaan ik mijn broer vermoor, Jaloezie. Zelf gelden. Echt is alleen belangrijk. So klink een hartse, demonische wijsheid. Maar wijsheid, wat van boord komt, Jacobus 3, vers 17, is zonder bijbedoelings. En verder, een inschikkelijk, bedachtzaam, vol medelijden en goede vruchten. Onpartijdig. In oprecht. So, ons vraag vandaag: hoe krijg ik wijsheid? Salomo was gelukkig hij heeft de kiersen gehad, hij had droom gehad, kies Salomo. Maar jij ek ook? Is daar een onder julle wat wijsheid zoekt? Ja, ik steek mijn hand op Salmo met Salomo, Jacobus 1, bed. Uh, is daar iemand wat wijsheidsintelligentie, komt Jacobus 3? En nou ja, laat je leven dit wijzen. Hoe zal het wijze leven? Ze leven van nederigheid en zachtmoedigheid. Terug naar spreker 3. Zo so, ons beginnen te krijgen, wijsheid. Het is een levenslange najaag die een gelovige van die hart van God. Die hart van nederigheid, van zachtmoedigheid, van vredelievendheid. Dit is die goeie vruchten. En de arme spreken driehoek um, beschrijft dan ook die wijsheid in termen van twee bome. Die een boomse wortels is in die aarde, die andere boomse wortels is in die jammel. Je groei dus vanuit die jammel krijg je jou kracht, is hoe wijsheid loop. Boomwortels bij God en die kracht groei af aarde toe. Of aardse wijsheid. wat dwaasheid eigenlijk maar is. En demonies is in de moeite is een haat, en jaloezie, een bitterheid. In die goede nis van Jakobus 3, vers 18. Hij zegt: Je, je lieve planten, Godse wingerd. Hier die wijsheid, breng je in die rechte verhouding met God. Dat staat letterlijk in het Grieks. Hier die zaad, wat uit hier die boom zal komen, is die zaad van gerechtigheid en vrede. Zo so is die hem. Je plant je leven en je rechte wingerd. Je zorgt dat je wortels in die hemel is, al lewe wie je op aarde. Elke dag vraag je wijsheid. Elke dag begin je in die wingerd van de jeren. Kan ik het weer zeggen? Elke dag begin je in die wingerd van de jeren. En elke dag zoek je die vruchten van God, namelijk, Jakobus 3, nederigheid, en sachtheid, en elke dag, spreek het 3, jaag jy, spreek het 2, en spreek 3, jaag jy, hier die wijsheid na, um, spreek het 2, hoor net, hoe mooi skryf die, skrywe van spreek het 2, dit, in vers 1, maak dit wat ek vir jou voorskryf, jou eie, hou jou oor op verwijsheid, spreek het 2, 2, Span jou in om dat te verstaan. Roep inzicht bij. Vraag naar gezonde begrip. Zoek dit zoals je zilver zoekt. Spoor dit op zoals een verborgen schat. Dan zal je weer doen die Heere te dienen. Dan zal je ontdekken wat het is om wijsheid te kennen. Want is die Heere wat wijsheid geven. Uit zijn mond komt kennis. Hij laat mensen succesbal. Vers 9: Als je annie wat ik voor je zal je inzicht krijgen. En wat recht is. En zal je op die goede pad blijven. Zo so, wijsheid. Jij begint in die ochtend, Jij vraagt Jacobus in vers 5. Heere, geef mij wijsheid. Jij ontvangt dit. En dan jaag je dit. die hele dag. Je zoekt dit. Zoals wat de mens, een skat zoekt. Je wordt een katjachter. Zoals we eerlijk weer ook van elkaar gezegd het. Je jaag wijsheid. Je jaag die eigenschap van God. Dit wat vrouw wijsheid komt uitdeel. Dit wat overal beschikbaar is. Je jaagt het. Je komt zitten aan haar tafel. Zoals wat vers 4 je zo so zoekt. Zoals wat je verborgen kat zoekt. So Want wat gee wijsheid? Wat waarborg wijsheid? Vers 10 van spreken 2. Wijsheid zal dan een plek in jou leven inneem. Dit sal gebeur. je leven je. Dat zal vanzelf gebeuren. Je ziet, wijsheid is niet iets wat je kan voelen vandaag het heb ik 5% in wijsheid gestegen. nie. Dat is niet een commoditeit niet. Dat is niet zoals jou zelfvoeren maatschappij wat ze ons geeft jou 500 gratis smelt niet. En als het op is vra Jy nog niet. Je gaat niet voelen het wijsheid niet. Dat zal vanzelf. God zal het laten vloeien. Dit gaat in jouw kiezers. En jou interne leven en jou dade daden zichtbaar wordt. Als je dit najaagt, zal je op je rechte pad wees. God waarborgt het. God zal dit doen. Jij zoekt wijsheid, hij geeft wijsheid. Jij zoekt die rechte pad, hij houdt je op je rechte pad. Hij sien toe dat recht geschiet, spreek ik uh, 2 vers 8. Hij houdt wacht voor die pad van zijn dienaars. Hoe? Dit is God's afdeling. Jouw afdeling. Hou mij op je pad, Heere. God zei. Zoek mij en ik zet jou op mijn pad. Dat is een diep mysterie. Dat is een diep geheim hier te vinden. Je kan het niet met je kop uitwerken. Je kan het niet rechte je doen. Wijsheid jaag. En God zal van zijn kant af. Dit doen. En je luistert naar die onderweg wat, wat spreek het weer van jou vraag. As je vrouw. Als je anneemt wat ik je zegt, zal je inzicht krijgen wat recht en beluk is. En zo. So, zal je op je goede pad blijven? Vers 10 weer een keer. Wijsheid zal een plek in jouw leven inneem, Kennis zal voor jou iets aangenaams worden. Je zal niet genoeg krijgen van een leven van vrede, en gerechtigheid en rechting. Als genoeg dwaasen, als genoeg mensen wat alles weet van wat verkeerd is, wat uh, voltijdse tijdverdrijf maakt, van fouten vind, van kritisch wees, van ander afschrijft. Maar ik sê nie, ons een blind wees nie, verdwaasheid niet, maar wijsheid zet mij op het pad van vrede en vreugde. Dit zal jou weghou spreke 212 van die verkeerde pad af, van die wat die um, en van mensen wat die rechte pad verlaat het. Dit sal jou weghou van een lichtsinnige en zondige leven. Spreken 2 en 3 vertel juist van seksuele immoraliteit. Dit zal jou laten loop Vers 20 van spreker 2 op je rechte pad. Maar dan dan moet je dit elke dag onthouden. Spreker 3, vers 1. Je moet jouw gedachtenwereld in oefen, Om anders ter te denken. Nog een belangrijke ding. Spreker 2 en 3 werk ook met die bruuse woorden: van inzicht, van kennis, van onthoud, van naspier, van zoek in vet. Bedoelen dit? Dus actieve handelen. Jij doet dit intentioneel. Jij zoekt dit intentioneel. Jou ingesteldheid is die van een openheid naar God en een ruggekeerdheid naar wat verkeerd is. Dus die doelbewuste kiezen van, hier, ik ga op ipad wijsheid vandaag jaar. Een leven van nederigheid, een leven van zachtmoedigheid. Een leven van inzicht, een leven van kennis, een leven van God. En hier, ek gaan met dwaze een je kruis, maar my focus gaan op u wees. En daarom gebruikte die, die dele van ons, van ons brein, ons geheel, ons denk, ons reflecteer, ons soek, ons smag, ons lief nieuwsgierig. Hm, Dat is een belangrijke ding. Maar niet vergeet niet. Vers 2. Dat zal voor jou lang leven verzekeren. je 3, wat ik nou bij is. Je zal guns bij God de mensen verwerven. Als je wijsheid deed. Vers 5. Vertrouw volkomen op die Heeren. Moet niet op je eie zicht de staat maken. Dat zal je leven Godwaarts Ken Kijk om in alles wat je doet. Hij bekende woorden. Spreken 3, 6. Hij zal je op je rechte pad laten lopen. Jij kent de jy ken Jij vrouw wijsheid. Jij zoekt God, zorg je eens op je pad. Niet bekommer niet, hij zorgt je zich geest. Um, Voor mij wat slecht is, spreek ik het riese, maar niet denk je het al je wijsheid niet. Voor die, je rijdt al je besittings. Je skier is al wees. En vaar zij techtigen, zij raadgeving niet straf niet, want dat is nou af, Jezus het betaal. Daarvoor die overtalen vertaal nog. Hij straft niet wat hij lief Dat is dan liever hij onder is liefst. Hij leert, hij tuchtig, um, Hij disciplineert. Straf is om terug te krijgen. Discipline is om je vorm te krijgen. God is niet meer bezig om je te straffen, niet Jezus in het, het gevat. Maar discipline is om je te leren om niet weer die fouten te maken. Nou, dat harde woord, je leer nou ik doe dit verhoudingsgebrek. Het is discipline. En moet moeten dit nou niet weer doen, nie. Zo so leer dit ermee. Dit gaan goed met die mensen. Wat wijsheid het, wat inzicht. Dit is meer waard, spreken 3:15. Als edelgesteent is wat je ook al als koopbaar beskou, nie met wijsheid niet. Vers 17. Dit bring rijkdom om een lang en een vol lewe, een bron van lewe. O, wijsheid is om en die schatkamers van die hier te blij. Nee nee, dit te zoeken niet, dit te vinden in de aarde te blij. En om andere mensen te nooi. Dit is de harde woorden wat Paulus gebruikt in Filippense 4, wat verzeker ook is. Dat die vrede van God, wat die hart en die verstand te boven gaan, zal je leven wachten. Dit is om je van die Jerrische gezien te wees, waar die shalom, die vrede van die Jerrische ken. Dit is om een corona-tijd, terwijl allemaal kwaad is en bekleed. En daar hebben wij een lelijke nieuwe soort wereld posvat tussen ons en onder ons. Van zelfgeruchtheid en corruptie en zelfgeldendheid om die vrede van de heren te ken. Om bij een ander fontein te drinken. Een fontein wat niet brakwater heet. Een fontein wat leer het, En om uit die wijsheid te kan deel. Om, om hiermee te kunnen leven. Hijse mensen spreken 3 vers 27. is mensen wat goed doen. is mensen wat vrijgevig leven. En als er nog daarbij komt. Maar, maar belangrijk om vandaag voor elkaar te zien. Ons dink Salomo was gelukkig. Je hebt een aantal keer gehad hier. Je ziet daai zelf, Jeze. Is jij een ou wat wijsheid kort? Jacobus 1 Vraad het van mij. Jacobus 3, Is jij een mens wat geestelijke intelligentie kort? Kom het. Hoe? Zorg dat jij je leven in die rechte wanger plant. Die in met die boomwortels in die jimmel bij die jaren. Anders gaan je aardse zijn wijsheid. En dat is eigenlijk dwaasheid. Gaan je jaloezie in en woede, in en zelfgeldendheid je leven vernietig, zoals wat dat doen met miljoenen mensen dan. Of gaan je jimmelse wijsheid wat jou zacht maakt. nederig. Gaan je die jaren se wijsheid zoeken. Hoe ga je dit doen? het 2 en 3. Je gaat luisteren naar die onderrug van wijsheid. Elke dag gaan je wijsheid jagen. Je gaat weer gierig wees Om meer van God te leren. Je gaat nieuwsgierig raak, Want wijze mensen zijn nieuwsgierig. Je gaat een verwondering leven. Zoals je kind als te ware. Ik denk, Jezus is bezig met klassieke wijsheidstal. Als hij in uh, Matthäus 18 de eerste vier verse, Of in Markus 9, vers 34 tot 37. Ons uitnodigen om kinders te worden. Als jullie niet van in kinders worden, zal jullie nooit in kunnen krijgen. Want je kunt leven met daar die kleinheid. Daar die nederigheid. Daar die verwondering, daar die opkijk. Zo, ik schrijf so elke dag kleiner, groter. Minder, meer. Ik leer wijsheid. In die in de Jeruzal voorhoeven te vertoef. Het jij wijsheid? Hoe krijg je wijsheid? Wel, je bid En je ontvang En je jaag En je leert. Zoals ik in je nu doe uit Godse woord. En je gebruikt het. En je deelt het. En morgen staan je op en zeg je: dank En je doet het weer. En je komt achter zoals je stapt, stukje voor stukje. Kom je achter, dat is een beetje minder van mijzelf en een beetje meer van die eerder. Ik heb een beetje vergeet achter geraak wat mijn behoeftes betreft, in God beter onthou. Ek is Ik heb een beetje gestroeid van mijn ego en een beetje meer gevul met die Heilige Gees. Zo, so raak ik bij zijn baas. Nee, nee, so deel God zijn hemelse een schat. Nou, daar is een woonplek. En hier is een skatkamers. En zijn kamer van wijsheid. Kom, zoek die wijsheid. Kom, neem wijsheid aan dit wat God in zijn woord voor ons zee. En uh, moet niet dat dit bij jou ontbreekt. Zo so zal je guns verwerven en bijvalt vindt bij God en mens. Ken om in alles wat je doet. En wijsheid zal jouw deel wees. Jere dank je dat ons vandaag samen kan reizen uit wijsheid. Leer ons. Om wijs te leven. Leer ons om in die skatkamers te vertoeven. Dank je vir voor je pad, je leven, je roepen van wijsheid. Skenk dit aan ons. in oordaad, in Jezus' naam. Amen. Vrede Heer.